We zijn de wandelslopen van de zijvering. De, de, de binnenste rand hebben we al helemaal weggehaald. En nu zijn we met de, de laatste rand bezig. En, uh, hebben we dit, hebben eerst een meter eraf gehaald. Nu ben ik met de volgende uh, meter bezig. En we proberen uh, straks uh, eentje ertussen te halen en dan, uh, dan een, uh, de hele plaat eruit te halen.